Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, D66 heeft uh, deze motie uh, ingediend naar aanleiding van de vragen die ik heb gesteld uh, aan meneer Van der Reest. Het college heeft de bevoegdheid om zelf invulling te geven aan wat onder een laag inkomen wordt verstaan. Goes heeft in eerste instantie gekozen voor 120 procent. Om gezinnen met een krappe beurs tegemoet te komen, dient D66 een motie vreemd aan de orde van de dag in. Verhoog de norm naar 130 procent. Dank u wel. De motie is genaamd Verruiming Doelgroep Energietoeslag en wordt ingediend door D66, PvdA, GroenLinks, Nieuwgoes en Partij voor Goes waarbij ik natuurlijk de motie ook voor de kijkers thuis nog even zal voorlezen, verzoekt het college om de grens voor het toekennen van de energietoeslag aan mensen met een sociaal minimum te verhogen naar 130%. Deze uitgaven te dekken uit het budget dat de Rijksoverheid hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Mocht het voornoemde budget niet toereikend zijn, dan kan zo nodig een beroep worden gedaan op de reserve sociaal domein. Um, ja, uh, natuurlijk, uh, meneer Han had uh, inderdaad een hele lijst met vragen. En um, ik begrijp de vragen. Uh, er zijn een aantal gemeenten, want ik heb natuurlijk ook verder gekeken in Nederland, die ons voorgaan nu. Uh, dat betreft Den Haag, Amsterdam, uh, Utrecht, uh, uh, Middelburg, Apeldoorn. Toch ook allemaal niet ten minste. Ik denk dat we hierin moeten volgen. Het is ook een unieke situatie. We hebben in één keer een oorlog die uitbreekt. Lang geleden kennen we niet. Uh, ik denk dat daardoor ook uh, de nadruk op een eenmalige toeslag, ja, die moet er nu liggen, dat is duidelijk. Het toekennen van een eenmalige toeslag is een bevoegdheid van de gemeente, geen verplichting. Minister Schouten van Armoedebeleid roept nadrukkelijk op om gebruik te maken van deze bevoegdheid. Ik denk dat we daar dus ook gehoor aan moeten geven in het land. En ik vind ook dat Goes uh, uh, ja, eigenlijk zijn sociale gezicht moet laten zien. Er ligt geld op de plank. Het is netjes berekend. Het geld is, uh, er ligt voldoende geld op de plank om de norm te verhogen naar 130. Daarom lijkt mij het een, ja, een goede zaak om hier toch gehoor aan te geven. Wat gebeurt er als je geld overhoudt op, dit, uh, op deze post? Dat zou dan ook, toch ook een raar beeld geven naar de Goesenaar. Die het krap heeft, die niet rond kan komen, maar we hebben wel geld over. Ja, dat, vind, dat klopt ergens bij mij niet. Um, ja, er is een. Um, uh, natuurlijk moet het nadrukkelijk zijn dat het, uh, honder, dat het eenmalig is. Um, er was nog een vraag, uh, dat ging er over het, um, het vraagpercentage. Het blijkt nu dat 65 procent heeft nu in totaal of het direct gekregen. En in samenhang met een aanvraag, is dus 65%, er wordt uitgegaan van 70%. Eigenlijk vind ik dat ook best erg. Er zijn dus nog steeds uh, 35% van de mensen die het er recht op zouden kunnen hebben en die de aanvraag dus niet invullen. vind ik eigenlijk ook best triest als je erover nadenkt. Maar goed, um, ik blijf piekeren over hoe we ook deze mensen kunnen bereiken. Uh, dan de vraag van de VVD, kunnen we uh, uh, niet eigenlijk het geld besteden om de woningen energiezuiniger te maken? Heeft mijn directe voorkeur. Alleen als jij huurder bent, ja, ben jij niet in staat om jouw woning energiezuinig te maken. Je kan er niet een thema over gooien, want het is jouw woning niet. Dus ja, daar sta je toch als huurder vrij machteloos. Um, ja, ik heb ook inderdaad... Uh, uh, gedacht uh, van uh, ja, wat uh, als uh, ja, het is een motie, het is een oproep. Wat als de andere gemeentes het niet doen, laten wij dan het goede voorbeeld geven in de Beverlanden. Dank u wel. Uh, dank u voorzitter, uh, dank voor de schorsing. Um, op verzoek uh, past uh, D66 de motie aan en uh, heb ik daardoor uh, uh, de andere partijen ook tegemoet te komen. De aanpassing is. Um, Gelet op de nog steeds stijgende lastendruk voor met name de kwetsbare inwoners van Goes het dringend gewenst is om de normen voor het toekennen van deze eenmalige energietoeslag te verruimen. Wij verzoeken het college om het bestuur van GRDB-verlanden de grens voor het toekennen van de energietoeslag aan mensen met een sociaal minimum te verhogen naar 130% voor de gemeente Goes. Dan gaan we de aangepaste motie in stemming brengen. Wie is er voor de aangepaste motie? En dat is unaniem, dus daarmee is de motie unaniem aangenomen met 22 stemmen.